Wat bleef je nou vast? Bijna. Kijk, kijk, daar, daar zit een tafel. Elke dag om kwart over twee staat daar een koffer voor, een paar minuten. En dan? We even, een paar minuten. Wat zit erin? Weet ik niet. Heb je nooit gekeken? Nee, tuurlijk niet. Oh. Hier, net zo'n hand toch? Ja, kijk dan wat erin zit. Hey, een papietje. Soms is het groen, soms is het blauw, met vleugels van glas, kijk dit richting het terras. Dat is een raadselgast. Oh, ja, kijk. Okay. Yo, zullen we hem oplossen? Of zullen we hem gewoon met pakken? Hier ik heb je op zin, in, man. Ja, man. Oh, shit. Gas. Hier, kijk dan. Oh ja man. Zou het hier dan moeten zijn? Kijk! Wat? Weer een graafsonk? Kan. Thomas Artus, waar de gouden vogels zijn ei bewaakt. Artus, dat is een dierentuin hoor. Ah, en daar zijn natuurlijk vogels. Ja, daarom. Misschien moeten we daar gewoon heen. Maar wat is Domus dan? Wacht. Huis. Huis van artis? Huis van kunst. Een museum. Oh shit, zit die museum in de buurt, gek? Nou, let's go dan. wat was ook weer het tweede stuk van de zo? Uh, waar de gouden vogel zijn ei bevat. Hier, dit is een ei. Ja. ja, maar waar is die vogel dan? Geen idee man, laat hem maar gaan zoeken. Oké, okay, uh, ik ga die kant kijken, kijk jij dan daar? Hé, hey, kom even kijken. Tada! kijk! Oh shit, ja. Nou, moeten we dan hier naar een nieuwe race vinden of zo? Ja, denk ik wel. Hier. Hier. Easy. Lekker, man. Hier, stadsparkje. Dat is makkelijk, dat is daar ook. Moet we je nu weer zoeken naar Raapso? Weet je, ik denk dat dit het gewoon is. Dit is de eindlocatie. Oh, nou, die aan dan.